2008 ja. Volgens mij word je geboren, Tess. Ja, ja, ja. Het is een mooie lamp, inderdaad. Op een gegeven moment gingen ook al die lampjes eruit vallen. Ja, je die he? uitzetten. Oh, donker. Uit. Alleen die. Er zit ook hartjes op. Oh ja. En dit is je maxi Maxicozi. Je wat? Je Maxi cozy. Nee. Dat is de Maxicozi daar. <laughs> dat is de Maxicozi, Speciaal in het roze uitgevoerd. Aha. Net als het behang. Oh, er nog geen tv daar. Oeh. Gewoon ruimte. Heel veel ruimte. En de commode. Oh. En de druppeltjes die een beetje op zijn kop staan. En bloed van papa. De staan. Als er druppeltjes staan. Er staan druppeltjes op, zijn Er staan al wat voorleesboekjes staan erin. Oh. Heb je van Rick? Zie je, hebt genoeg ruimte. Oh, yo. Zo. Hé, hey, dat ben ik. Dit is je broer, Rick. Hoi, Rick. Hallo. Hallo. Rick. Dit is Tessa, je zusje. Ze zegt. Ja, inderdaad. Zeg niet veel. En Rick, veel. wat vind je ervan? Een lieverd. Nou... Ik vind jou ook een lieverd, Rick. schatje. Maar ik heb een beetje zweet. In. Oh. Ja? Moeten ze wat van jou overnemen dan? Nee. Nou... En het is saai ik dat Rick het, het in het ziekenhuis komt. Ik echt niet te veel. Ik zit nou, Ook bij mij maar in Ja, dit nou, niet, niet. Zit ze niet te te laten. <laughs> Vanaf dag ja. 1 al Ja. ja. Nou, dat is wel mijn dochter inderdaad. <laughs> Oh, oh. oh ja, toen vonden we je wild. Ik ben wild. Snel oh. ja. Wat een bolhoofd. Ja, dat hoort bij baby's. Oh. Oh, baby. Nou, je maakt wel een hoop geluiden, Ik leek nog niet echt op, op, op nu. nu. Ja, je bent niet veel veranderd, hoor. Schoon. Oh ja, dit is testenvol okay, cool. <laughs> het testenvolle uit. Het is een kleverige. Lekker banaantje. En vind je het lekker? Oh, oh het is ineens klein. Zo Het is op de camping. Zo, vader het is. Dat t-shirt heb nog steeds. Ja, je je handjes. Oh oh, oh, oh, 2009. <laughs> Wat is dit? <laughs> dit is in de dierentuin. <laughs> ja, dat deed je altijd. Je liep altijd weg. Gewoon rietig in je. Oh, ik weet waar dat is. In het speeltuin. Oh. Wat doe ik daar? Tessa, waar ben je dan? Tessa, hallo. Mijn ondeugende blik van. Hoi! Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Hoi. <laughs> Papa. Papa. Oh. Mama. mama. Oh. Rick. Rick. Oh. Tessa. Oh, ik vind het zo schattig. Appel. Fiets. Fiets. Oh, Billen. <laughs> Beer. Beer. Poe. Boe. Trap. Ja. Huis. Huis. School. Oh. Neus. neus. Waar is je neus? Oh. Oren. Oh. Waar is je buik? <laughs> en waar zijn je benen? Nee. Die heb je niet. <laughs> Ik ben een geest. Het is even geen interesse eigenlijk. Oh, benen. Hé, hey, waar zijn je tenen? Het is levensgevaarlijk in zo'n zwembad, echt. Oh, wie me daar nou vanaf? Oh, dit ook echt. Stroomje, je? je. mooi denk niet? Nog een keer! We hebben een mooie Crocs. Mm -hmm. Dat is dol op jij? Ja. ja, ik had er op een gegeven moment ook Dora Crocs van. Nee! Oh, nee! nee. Rikkie zonder broek. Hahaha. <laughs> oh, die kiep is de Oh, nee. Oh, 2011. S 2011, oh, dat gaat ineens snel. Zit de Klaas? Ja. O, oud als ik toen. Oh. Ik heb een taart gebakken Met, alleen bij mijn mama en me. Ik geef verhaaltjes vertellen. Uh... Hey. <laughs> zeg maar wat. Ik ga het zingen. Oh jee. Ja, is goed. A, B, C, D, E, F, G. Dit is een liedje blijkbaar. A B, Ik heb het niet. X, Oh, Z. Ja, -E oh, in de tuin. Ja, tuin. Ja, je ook je veel. Mijn veel. pretpark. Ja, toen hebben we toen tuin helemaal heb Oh. Hey, dat is mijn uh, nieuwe bed. Wat is nieuwe Tessa? Laat eens zien. Oh, start even je been. Vertel eens. Toen voelde ik me heel ik stoer, want ik had geen uh, zijdingetjes meer. Heb je dat samen met papa gedaan? Ja. En wat hebben we allemaal gedaan? Oh, even weglopen. Ik heb een. Kunnen... Nou, papa gemaakt. Ja, je hebt goed geholpen hè. De schroefjes aangegeven. En de hamer. Oh, ja, dat deed je ook al. 2011, waar ben je dan? Drie. Hoppa. Nou, dat andere meisje gaat richten. En op school, dat deed je ook eindeloos. Zeg maar wel tegen papa. Ik vind het vind ik wel grappig dat ik dit allemaal heb gedaan, maar niks meer van kan herinneren. Ja, dat bed wist je blijkbaar nog. Ja, dat bed wist ik wel nog, ja. Oh ja, skiën. Ja. Oh, dus is geen skiën meer. Dat was skiën net en dit is. Ze zijn blij door. Dus, Ze kijk eens naar papa. Is blij door? Ja. Zwaaien. Oh, in het wat. Het wordt wel veel ja. als je drie bent. Oh ja, dan ging je met Janne allemaal het dan dansen. Dan en zoetjes maken. Uh, ja. Echt heel ja. Heel ja. Heel leuk. Heel veel zoiets. Heel veel? Ja. Echt heel. Leuk. Wow. Niks zijn stem. Nee, 200.000. 200. 200. Oh. 400.000. Ja. ja. Willen jullie nog wat zeggen tegen papa? Bye. Nee, niet. Zeg het tegen jou. Bye bye. Nee. Oh, het ging je Nu kan ik me ook nog wel herinneren. Dat was ja? ook heel eng. Ik was gewoon dat ik ging vallen. Oh. Maar uiteindelijk kreeg ik mijn diploma met snoepjes. Ja, met boogjes en met mannen. En uh, het is heel erg leuk vandaag. Met Melissa, maar Melissa zit helemaal achter. Die zit er nog. Niet. <laughs> Dag, papa. Dag, papa. Oh, een skier. Ik had wel echt een vette bril. Mister oh, love man. <laughs> Daar zijn we. Het was net zo groot als zijn been. Ja? Oh. Papa was dun. En terug. Oh ja, de op De aanloop. En dan gingen we naar dat kleine boerderijtje. Ja. Niet vers kon springen. Het zo. Allebei. Gevangen oh. oh, spannend. Oh. Nou, doe maar dan. Die yes, is altijd onder water. Nou, we hebben heel veel paddenstoelen gevonden in het bos. Dat was heel leuk. We hebben snoepjes meegenomen uit de uitloop. <laughs> Ik had ze een stuk als ja. hoofd? Is lekkere snoepjes, hoor. En papa vond ze heel lekker, tot ze citroen waren. <laughs> Zien we Ik is uh, die is zo leuk geworden. We hebben... Uh, Hele leuke dingen gedaan. En het is heel erg leuk. Volgens mij is het heel leuk. Doei. Doei. Oh, de spinnetjes, dat had ik geleerd ah. bij een ballet. Spinnetje. Spinnetje. spinnetje, spinnetje. Die is al hier, die is toch daar. Toe, vlucht hij maar. Spinnetje, spinnetje. Die is al hier, die is toch daar. Spinnetje, spinnetje. aan wat? <laughs> Twee sprakjes door elkaar heen. 2013. Dus toen ben je vi vijf. Hallo. Veel harder. Hallo papa. Toen begon ik wel een ja, beetje mezelf te lijken. Ja. ja. En ik hoefde helemaal geen keurig meer om. mij oh, dat was, ik ben heel ik blij ben. Voel ik me echt heel cool. Komen. Daag. Hey Tessa, wat doe je hier? In de lift. En waar ben je? Uh, uh, in Frankrijk. En waarom heb je zo'n groen nestje aan met een ster ergens. Oh, die kan ik nog wel nog herinneren. Uh, ik, ik zit in een puntje. Oh, wat leer je daar dan? Uh, Skien. Vind je het leuk? Ja. Hoe heet je hier? Uh, Valérie toch? Valerie. Ja. Kijk, we zitten nu in de stoeltjeslicht. Weha. Goedemiddag dames en heren, <laughs> welkom bij. Ik, oh, ik was wel ja. verder. Dat da da was Tessa. <laughs> <tomst> <tomst> Waar is ze dan? Zit! Oh, Alice! Je moet ze wachten, wachten. Ja, ik kon ik honden heel goed opvoeden. Hallo. Oh, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Hier zien we Tessa bij een hele grote oude boom. En Tessa, wat ben je aan het doen vandaag? Spullen aan het zoeken. Wat voor spullen bij aan het zoeken? Het ging ook altijd in bunkers enzo. Nou, oh, baby. Hij helpt even mee met zoeken. Ja. Het oh, is tenslotte een retriever, dus je kan alles retrieven. Je <laughs> wordt er nu wel steeds beter op zoeken. Kijk eens naar mij. Wat <laughs> bedoel je Diva? Blaadjes, de appels. En uh, nog veel meer. Ik heb nog suiker gezien. Het is Alice opgegeten in suiker. Oké. 3, er één. Meeuw! Wow! Jabby! Ja, nou is Alice. Nou is Alice aan het graven geweest. Maar nou is die bomen omgevallen. Kijk, is een hele grote boom. Zo, dat is goed. een grote boom. Ja, daar ga je. Mieeuw. Ja. Tessa, nu mag je het even boom. <laughs> Dit kan ik me nog ook nog wel herinneren. Ja? Dit ook nog wel. Ja? Jo, ik begin steeds meer te herkennen. Miauw. Ik hou per se de roze. Oh, mijn neemt het aan. Tessa, wat ben je aan het doen? Ik ben schreef. uit, doe alsjeblieft. Hey, je had echt nooit ouder. Oh, dit was ogen. bij de was uh, daarna. Want ik had die eend gewonnen. Ja, daarvoor dan? Ja. Ik ben de Dat vind ik ook wel heel leuk, schaatsen. Nieuw. Niet vallen! Fietsen zonder zijwieltjes voor de eerste keer. Dat ja, klopt hoor. Oh, ja. Handbal. Die anderhalf keer dat je handbal gedaan hebt. Ik heb best vaak handbal nee, ja. gedaan. Ik ga weer Nou, knap dit. Oh, ja. <laughs> ik ben uh, Tessa kwijt op het strand. Dat is niet zo mooi Ik ga even, even zoeken hoor. Ik loop even deze kant op. Zo. Moet je er altijd bij zitten omdat het te lang duurde. Ja, dat snap ik. Het gaat niet heel snel. Kapor Kapot. mij inderdaad. Wat leuk. Op Ik met de Alice. Tess, wat heb je? Oh, schoenen. Ik moeder oh. wat ligt er allemaal op de grond? Papier en sokken. En waarom ligt het dan op de grond? Het is niet zo van je. Wat heb je nog meer? Dit. Oh, het Ja. Ik, uh, zit nu ik ben altijd al een beest geweest. Uh. <tie> Filmsje Uniek. Uh, ik vind het hartstikke leuk, dus ik ga ook dansen. Oh, oh. oh pruissesse is. Niet doen. Alsjeblieft niet doen. Een nieuwe bruidsmeisjespecial. Ben je uh. kort op YouTube? Oh, ja. ik was wel schattig. Doei. Hey. Had ik je uh, net verteld, 2015. wat gaan we doen, Tess? We gaan ergens naartoe waar je dit kan. Oh, het Horsyvent! Ja, we niks meer. Oh nee, dat is niet het Ja, Dat is wel heel goed. Je wil ook zeg dat we staan. Vandaag gaan we zelfs een nachtje Ja, slapen. toch Horsyvent. jij is mijn. Gelukkig nieuwjaar! Oh, dat ja, weet ik ja, nog wel. Ja, nou, dat was de dag voor uh, Oud -Nieuw, en Nieuw. toen gingen we het samen het Oud en Nieuw vieren. Maar het event is altijd in september. Tel maar! Ik ben mijn eerste pannekoek het het maken. Juhu, niet te oh. vroeg jij. We bakker bakken leren. Ja. Nou, in een eigen pakketje. Hey Tess. <lacht> uh, even. Oh, oh, hier begint het paardrijden. Ja. Moet ze nou zonder zweep rijden? Nee, ze moet helemaal niks. Maar ze wil handschoenen. Ik zeg nou, dan moet je kunnen paardrijden. Hoe zou je dat dan? Als paardrijden doe je met je benen en niet met een zweep. Ja. Oké, okay, hallo dames. Oh, dus zelfs helemaal in kleur. Ja. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn waterballonnen aan het verkopen voor 10 cent. En wat gaan jullie met het geld doen? Dat weten we nog niet. Je <laughs> speelt heel veel met Jasmine, weet je dat nog? Ja. Okay. Nou ja, dan is dit de hele winkel. Oh ja, dat weet ik wel, oh, ja. Helemaal we vol met allerlei spullenboel voor de waterballonnen. Nou, zeg maar, dat dan. Of ik zou eerst zeggen wat ze moeten doen. Uh, een waterballon kopen en het kost 10 of, uh, of 20 cent. Wow. Mag ik ze zelf kiezen? Nou, gewoon het geld was ik willen. Oké, okay, nou zwaaien jullie nog? Doei! Zo dames, wat gaan jullie doen? Uitrijden. De hele dag? Nee. Wel toch? Van 11 tot 3, dat is toch oh, 4 ja, ja. uur? 4 ja. hele zijn uur? Er ook dat is wel lang, lang. lang hoor. Ja. Toen was je een klein kind, was ja, je 7? Okay. Ja. Jullie hebben rijnaars aan. Ja. Ja. Nee, jullie hebben je rijbroek aan. Dit is het laatste plaatje. En die plak ik in. Ik van drie, boek. 1. Even fruit <laughs> natuurlijk. Paas, heel even, huh? Mijn zin kledingkeus zin was geweldig. Ik vind het echt leuk. Jij niet. <laughs> Amazing. <laughs> nee. Morgen op YouTube het Pasco oh. Ja. Oh, ja, Dit kan ik ook nog wel herinneren. Hardbreken. Ik kwam nooit alleen. Oh, ja, dit zag ik ja, laatst staan met iets. Luana. Toen heb ik het ook naar haar toegestuurd. En het is maar vijf jaar geleden dit. Oh, leven is waarlijk, joh. Nou, jongens en meisjes, welkom bij 2016. Ga allemaal lekker zitten. Oh, een spreekbeurt. Uh, ja. Gaan we weer over Alice oefenen uh, doen. En uh, vandaag is aan de beurt Tessa. Dus. <laughs> Hier is Tessa! tessa. tessa. tessa. Nou, uh, mijn spreekwoord gaat over Alice. Alice uh, de flatcoat, de gever. En uh, ze rent veel. En dan gaan we nu beginnen. Inhoud, dat is alles over uh, wat ik jullie ga vertellen. We beginnen met wat is een flatcoat. Oh. Daar beginnen we dadelijk mee. En daarna de stap. Sterre is 17. gaat Ja, oh. Ik heb nu bedacht dat ze gaat draven. Ja. Op zich wel grappig. Ik loop op het pad zo. Sterre altijd naar mij, niet naar ik jou. Wel. Ja, Uitgrappig. klopt. Toen waren uh, Sterre en ik een stukje verder gegalopeerd. Dan roepte mijn moeder mij. En dan kwam Sterre en ik keihard over rennen. Ja, precies. <laughs> op de boot. Sterre oh, nou. de Sterren aan het poetsen. Ik zeg, je moet er wel warm houden. Ons is geschoren en het is 0 graden. Ja, nou, uh, dit was niet helemaal wat ik bedoelde, maar... Ik had een dat was niet ja, normaal. Uh, het is wel warm, nee, nee. Ja. Geen hele taart, maar ze heeft cupcake met kaarsjes. Dus ze wil graag dat iedereen eventjes kijkt hoe zij het uitblaast. Pas op! Ha, woe. Ha, woe. Kijk voor ze, <laughs> Pas op! Atio. Nee, niet doen, mijn huisje, niet. Woehoe, kan je een kaartje zeggen? Ja. Ik vind het even heel want dan kan ik nog een cakeje opeten. Ik heb er een keer een kaartje afgehaald, want dat deed pijn. Ah, oh, Stukjes. Oh, ja, Die kennismaken met de waterbak. En allebei denken, nou, weet je wat? vandaag gaat het niet. Nou. Zo, de dag van de kliniek is voorbij. De, de auto is ingenomen. Een Toyota? Het huurautootje. Huurauto. Oh. Dus uh, ik denk dat ik maar hier blijf en dat zij dan naar huis gaan zo, zoampjes. Ik like the flowers. Ik like the <laughs> daffodils. I like the mountains. I like the green hills. I like the firesound. I like to walk alone. Doe wakadoe, wakadoe, wakadoe, wakadoe. Wat oh, dit was zo. Wat is er aan de hand? Vertel jij het maar. Uh, we zijn in België. Oh, nou, in het Belgisch, België. <laughs> en um, voor de alle Belgische kijkers, zo, ik ga het Belgisch praten. Ja, dat was wel weer genoeg. <laughs> uh, Vertel nou maar wat uh, er aan de hand is. Uh, we gaan op ik vind mijn zondag trouwens wel uh, echt heel cool. Richting. Nou, het is zo dat sterren overgeschreven moesten worden. Oh ja, dan gingen we naar de Bixie dan. ...en moest worden naar Nederland. Daar moet je allerlei formulieren voor invullen en dan moet je allerlei dingen. Ja, want opsturen. ik wist het allemaal, onze je, je allemaal mee knieken, aan. Want ik wist het. Voor de Bixie heb je natuurlijk wel paspoort nodig. Want anders mag je niet met je pony rijden. En het paspoort ligt hier. Ja. Nu is het vandaag maandag. als we nu nog opsturen naar Nederland. Dat de kans, bedoel je, lieve dat Als het te laat aankomt, ...en dan kunnen we dus niet met sterren naar Bixie. Als het dan <lacht> nog later aankomt, kunnen we ook niet naar Jill. En als het dan nog later aankomt, kan de, uh, hoe heet ze, Kim ook niet springen met haar op de oranje hoeven. Dus wij zijn er. Ja, 2018 belletje. Ik je Wat er met mijn broek al gebeurd? Ik het niet. We zijn eerst gaan oefenen met... Fies? Nog was moe. 2019. 2019. Ik zijn zo niets lachen, Goedemorgen. Goedemorgen. Dus. 4 uur s ochtends en we oh, gingen oh, naar Zwitserland oh, en van die hele grote moorkoppen. Oh nee, koningsdag. <laughs> <laughs> oh de zak Vandaag zijn we niet vandaag ben ik niet alleen. Oh dit was groep oh. Samen met uh, Ricky. Yo, yo. Wat ben je aan het doen? Sup, hoe gaat het in de hoek? Wow. Wow wow. Yo. Wow. Wij gaan de <laughs> En de bukkerslag niet daar. Mijn hand zit ervoor. Oh wow. Maar ik zit hier. Oh, de lijstre is aan met De laptop, ik heb het net en de switch stiekem erbij. Ik oh. <laughs> En dan de laptop. Zo, we de En dan de livestream zo. Hier. We zijn wel live. Nice. Nee. Oh, ik schrok al. Bye. Oh, dan ga je oefenen. Ik weet ook niet wat ze aan doen is. Iets met een stokpaardje en bakletters. Wat ben je aan het doen? Op Leila's paard. Oh. Oké, okay, succes. Ja. ja, ook je kind kan je hier gewoon loslaten. Ja, volgende, welkom. Dit was in België, nee. toch? Ja. Want het was in uh, Parijs. Toen met die Parijs. vakantie. Nee? ik nee ja, Oh, jawel. Ja, in Parijs. Oh, oh, oh, oh jee. 2020, is vorig jaar. Vrijdag? En ik was niet naar nou, nee, nee, mijn hoofd nee. ik vond dat mijn spritles is gegaan. <lacht> Maren! <lacht> is het, het nu raar als ik dat schudden ga doen? Nee hoor, ik sta wel vast. Ja, inmiddels zit de broek onder. Pondi eet gras. Die kibbeling was echt lekker. Ja. ja. Oh, dat was met de krismaar? Ja. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Nee, dat klopt. Nou Tess, wat vond je ervan Zo jezelf 13 jaar lang? Ik vond dat ik door de jaren heen wel heel erg ben veranderd. Oh, ik vind je nog precies hetzelfde. Ik ben dezelfde, hetzelfde. Hetzelfde. Hetzelfde, nee, dezelfde persoon gebleven. Ja. Maar ik vind wel dat mijn bolle wangetjes uh, inmiddels een beetje beginnen te, te, te verdwijnen. Ja, maar dat is kinderhoofd. Kinderen hebben altijd wat bolle wangetjes. Bijna alle kinderen hebben bolle wangetjes. Dat is dat de bedoeling? Ja, en volgens mij heeft dat te maken met dat uh, volwassen mensen je dan al aandoenlijk vinden of zo. Ik weet niet. Maar dat is in ieder geval biologisch bepaald. Ik vond het in ieder geval heel leuk om jou 13 jaar lang zo achter elkaar te zien. Ik ook. Het is ook weer een keer iets anders, want ik heb nu mezelf ook zien opgroeien en dat is ook best grappig om te zien. Ik ben wel altijd heel vrolijk en heel, heel, heel, um, ja, ja heel, heel, heel, heel, um, heel vrolijk geweest. Je was altijd een blij kind. Ja. Ik lag Eigenlijk tot sterren. Pas na, toen sterren kwam te overlijden, toen een stukje vrolijkheid verdwenen. Toen zag ik dat het leven ook nadelen had. Ja. Maar gelukkig ben je altijd ons blije zonnetje gebleven. Zie, dus ik vond het helemaal leuk. Ik ook. Als je denkt van nou, ik wil Tess dus ook nog even feliciteren. Doe het dan hieronder in de reacties. En dan uh, tot de volgende keer. Doei doei. Doeg!